Hi, welkom bij Pulse Model Train Stuff. Um, ik had mijn werkbank mooi opgeruimd, uh, video gemaakt, daarna ben ik gaan rommelen en toen heb ik besloten toch even terug te gaan naar de beurs. Uh, een paar dagen later. Uh, dus het is weer een complete chaos. Ik ben bezig geweest met uh, dit. Dit is het. Even kijken. In de koploper zit deze kap voorin. Ik ben bezig geweest met het uitboren uh, van die gaatjes. Om daar uh, lichtgeleiders in te zetten. En ja, dat is niet helemaal goed gelukt. Uh, ik probeerde dat te doen met, uh, met deze. Maar het werd uitsmelt in plaats van boren. Ik moet deze zooi nog van die boor te krijgen. En ik moet iets hebben wat langzamer boort dan dit. Zodat ik... Uh, die gaten uit kan boren. En op de beurs kwam ik deze tegen. Um, alleen deze. Ik denk, die neem ik mee. Uh, hier zat, zit dus nog een goede kap op. Uh, extra motor. Kan ook geen kwaad. En, um, ik heb het idee dat de wielen die hierop zitten... net wat beter zijn dan van het andere model. Uh, even kijken. Even wat rommel wegleggen hier. Van deze zijn ze... Zwart. Helemaal zwart. Deze zijn uh, nog enigszins koperkleurig. Ik weet nou niet of dat de bedoeling is van het model of dat het schoongemaakt moet worden. Anyway, hiermee kan ik in ieder geval mijn fout herstellen. En uh, heb ik wat reserveonderdelen vast als ik nog meer sloop. Dus deze. Uh, hier ben ik dus uh, een beetje mee aan het experimenteren. Uh, verder... Kijken. zo deze en 2200 serie 2200, 2300 serie dit zit een beetje los uh, hij moet gesmeerd worden maar verder ben ik heel benieuwd uh, wat hierin zit dus die ga ik nog openmaken uiteraard, kijken wat erin zit kijken hoe die in elkaar zit Kijk hoe moeilijk het zou zijn om dit te digitaliseren. Dit, dit, uh, als dit model, of eigenlijk als deze doos bij dit model hoort, dan is het een heel oud model. Dus dat komt er ook nog aan. Zo. Uh, en. Ah De kat loopt hier rustig binnen. En rent weer weg. Uh, ik heb mijn bestelling binnengekregen van de Simoba kortkoppeling. Uh, ik ben van plan deze zo. Uh, ben van plan deze grote tafel eraf te halen. En deze kortkoppeling hieronder te monteren. Uh, uh, zo ongeveer. Daar de nemschacht uh, nem -schacht op te zetten. Alles goed uit te meten in de hoop dat ik hem goed tegen elkaar kan laten rijden. Uh, ik heb het nog niet eerder gedaan, ik heb ook geen afstelmechanisme. Dus ik denk dat ik gewoon een bestaande trein ga pakken. En het daar tegenaan ga houden om te zien uh, of het allemaal een beetje de goede hoogte is. Het is de bedoeling dat je deze pakt, de schacht eroverheen schuift. Net zo lang schuift dat hij op de goede hoogte zit. En dan afknippen en klaar. Dus dat komt nog bij die schacht. In die schacht moeten natuurlijk deze koppelingen. Of ik heb hier nog een setje van, ik denk dat die van Fleisman zijn deze van Roco. Dus die zijn ook voor de koploper. Maar ik denk dat ik die ook ga toepassen op andere treinen die ik hier heb liggen. Dus, uh, het is weer een zootje op de werkbank. Ik uh, hoop uh, volgende week ook echt meters te gaan maken met deze treinen. Om, uh, om ze echt om te bouwen. Motor om te bouwen, dig digitaliseren, lampen, verlichting, alles in orde te maken. Uh, deze week is het te druk, dus dat gaat het uh, niet worden. Bedankt voor het kijken en uh, hopelijk uh, tot later.